Met de technologie van vandaag kan streamen waar en wanneer je maar wilt. En dat kan met een tv-decoder niet. Zuid, eindelijke kunst. Wat voor Oh, in Noord, ik dacht dat die op! Ik was binnen thuis. Mission Viking is het eerste wapenfeit om Vlaanderen te bevrijden van die achterhaalde tv-decoder. Tegenwoordig streamen we alles op het internet. Dus waarom is dat bakje nog nodig? Daarom dagen Mobile Vakings en ik elke aflevering twee teams uit om ons stap voor stap richting in Vlaanderen te brengen zonder die TV-decoder. Dat is wel sensueel, heb je gezien, Felix? Maar is dat sensueel bij u? Ik snap dat je nog single bent jong. We zijn net, bego We zijn net begonnen. Net. Welkom bij Mission Viking. Eerst en vooral een heel gelukkig nieuwjaar. We hebben net de missie aangekregen van vandaag, van onze Game Master. Nieuwjaar, nieuwe stap in Mission Viking. Vandaag tonen we de grenzen onze kracht van het streamen. Om dat te bewijzen, Ik ga jullie op zoek naar een unieke locatie om dat stream net iets extremer te maken. Zorg dat de film of serie in het thema zit van die locatie en dat je de content kan uitkijken. Succes! Wie de fuck gaat er onze film laten zien? In een unieke setting. Die te maken heeft met de film? Ja. Nee, een Sorry. Ik ben niet waar ze gaan streamen. Een film van vroeger, dat ik altijd vroeger keek, was zo mm. night at the Dinge. Night at the museum is een van mijn favoriete films. Ook. Ik denk dan dat we wel een deal hebben wat we gaan doen dan. Of niet? Fuck. Maar welk museum gaan we ons billen wow, kijk. We gaan op avontuur in de musea. Kijk, dat plan is snel gemaakt. En Jael en Sven? Wat wordt het bij jullie? Sowieso de Kleine Zeemermin. Wil je zo met de Kleine ja, Zeemermin? Ja, heel graag eigenlijk. Dus, oké. Okay. Sven, 100 De Zoo van Antwerpen. Super groot. met allemaal vissen achter. Oké, okay, dus de Zoo van Antwerpen. We gaan de Kleine Zeemermin kijken in het aquarium. Ik verkleed als Zeemermin. Oké. Okay. Dus, carnavalswinkel Zoo van Antwerpen film kijken. Ah, leuk thema, jongens. En hoe zit het eigenlijk met jullie nachtelijk motief, André en Maxi? Night at the museum. Eén of twee? Twee. Ook okay, okay, yeah. <laughs> ja, ook geen Ja, maar slaapmuts, matje, matras, en... deken en, en een goed humeur. En een goed humeur. Wauw. Wauw. Wow. Wow. Lekker kunst. Ik wil wel naar een ander museum. Ja, we gaan naar het KMSK. Waar is dat? Het is in het centrum gewoon. De kans is vrij groot dat de security daar vrij stevig is. Ik denk niet eens dat je mijn rugzak binnen mag, dus we moeten de shit zien te verstoppen. Shoppen dan maar. Shoppen? Shoppen en verstoppen. Wie spoelt er daaraan? Ik voelde het gewoon Sven. Het moet jij zijn. Oké, oké. maak ik het nog beter. Oh. We hebben er iets anders bij. Het is goed, maar jullie gaan het nog niet zien. We gaan Sven straks transformeren. En mezelf ook uiteraard. Work that ass girl. <laughs> Op naar de zoo! Kom, we zijn weg! Oké, okay, we hebben alle spullen, we hebben een matras, een pomp, pyjama's, klaar voor een night at the museum. Let's go! Fijn dat jullie alles hebben, maar misschien zal het toch iets ingewikkelder worden gedacht. Wikkelen. Als ik ze zo loop. Ah ja, dat valt minder op, dat valt minder op, inderdaad. Zo, we gaan hier dikke vrienden. Oké. Okay. Ehm. Um. Schij je, je jas moet uit, te zetten wel fucked, hè? Top! Top! Let's go! Succes! <laughs> Succes dat gaat gewoon nog lukken ook. Mmm, dat is een goeie. Mmm. Beetje een Viking. is we er niet zijn binnen, we zijn binnen, we zijn binnen. Ja, Wij gaan naar het aquarium. Uh, ja, dat is ook een soort aquarium. Ja, het is niet te veel vragen stellen, dus... Uh... Ben ik ben wassen. Ja, sowieso, sowieso. Hey, wat vind je? Mooi, hè? Ja, vind je het een mooie, Vin? Ja, ja, ja. Toch. Hallo. Eens kijken hoe Ender en Max zich ten toon gaan stellen tussen al die schone kunst. Oké, okay. Ender, succes. Succes, baby girl. Zet ons even neer? Ja. Oké, okay, dus doen we het hier? Ik wil het hier. Hier zou ik het gewoon doen. Dit? Was dat een security? Ik kan het heel veel opsteken, want Dat is wel, uh... Je bent zo pas verdachte. Die mogen mij Ja, nou no. wel. Wacht, we zijn fucking hard. Ik dacht dat die. Nog ja, wel eens wel Maar we hebben een bordje nodig, zodat erop staat: want dit is kunst. Ja, ja ik ga dat met geen zin doen. Nikke oh. checken. Hoe vast zit dat nog? zit dat echt vrij los? Ik voel het wel naar beneden glijden. Als we het hier gewoon doen. Oké, okay, dat is we al kwijt. Leggen hier. Ja. Dat is tijdelijke kunst. <lacht> Uit. Het tijdelijke kunstwerk gaat in première. Tijdelijke kunsten, ja. A night at the museum. Niet meer nodig, hè. Haia! -ja! Haia! Goedendag. Ik zie Leo. En ik zit hier vandaag in de Zoo van Antwerpen. Omdat ik hier een zeer speciale vis ga brengen. Ik vind het mooi. Echt? Ja. Zonder te liegen, hè? Oeh, ik was bijna thuis. <lacht> Locatie? Check. De outfits? Check. Mensen die daarop kijken, check. Dus wij gaan nu even lekker uh, samen snuggelen. Wil je meekijken? Ik <lacht> zo. Zo, die zijn helemaal gelukkig. En zullen onze kunstenaars ook een happy ender bereiken. Dat is hier een zo'n contemporary art. Piece, waarin we gaan aantonen hoe de jeugd van vandaag Netflix of fictie consumeert. Ik ja. denk dat de film duurt nog een kwartiertje of zo. Het is echt, uh, nu is zo lang. Kwartiertje of niet, zo gemakkelijk komen jullie er niet vanaf. Maar complimenten met de spitsvondige smoes. Uh, we mogen onze film uitkijken, maar we moeten ons gewoon wat meer daar leggen. We gaan gewoon naar een andere zaal zijn weg. Ja. Zou het dat stoornen als wij mee de lift pakken? Dat ook waarschijnlijk op YouTube gaan heel de expositie staan. Ja. Onder de naam Mission Viking van Mobile Vikings. Ja. En daar hebben we een zesdelige expositie. Ja, klopt. Maar dit is wel ons meest gewaagde stuk. Ja. Oh, ja. Nou, benieuwd naar waar het gewaagde stuk zich nu heen begeeft. Eens kijken of onze beminde heldin de verleiding heeft weten weerstaan een duik diep in de zee te nemen. <tieden van de vijfde> En zo zie je dus een film kijken kan overal met een abonnement van Mobile Vikings. Ja, ja al zijn we de komende. Hoe lang duurt die film? 80 minuten. Die zijn we de komende 80 minuten wel even kwijt. Hm, dat gaat wel goed volgens mij. Oh, dat ziet er ook al zo gezellig uit. Of toch niet? Het is echt gewoon ondergaan, denk ik. Of ja, niet? Ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Kunnen wij hier eens nog toestemming vragen? Ja. Oké. Okay. het gewoon om. Oké. Een drieste poging, mannen, dat wel. Maar voor nu lijkt het gedaan met de pret. Hoe ver waren jullie eigenlijk met kijken? We zijn. <laughs> We zijn effectief dus wel gesmeten, hè? Met ons matrasje. Yes, buitengesmeten, let's go! Als dat niet geldt, als rewijk in gedrag. We hebben van begin tot einde naar de film Night at the Museum gekeken. Oké, oké. Goed gedaan. Kijk hoe het met Aquaman is. Yes. Easy. Het is je easy om de film uit te kijken. Maar ja, er zijn dat mensen met personeel voorbij ons lopen en niemand zei het. Nee. Sven, niet vallen, hè. Zij herkenden de Ariel wel. Ja, Sven, heeft rood haar en een staart. Allee, gaan we kijken naar de uitslag. Amai, Mission Viking is on fire. Beide teams hebben het fantastisch gedaan, maar slechts één team is de winnaar. En dat zijn Ende en Maximiliaan. Let's go baby. Gezien jullie een stuk gewaarder te werk zijn gegaan. Oh, man. Oh, kijk, vooral die eentje is er zelf niet goed van. Hey, Sven en heel veel succes in de volgende aflevering. Misschien kunnen jullie nog gelijk komen staan, maar ik vrees ervoor. Sowieso niet. We hebben nog genoeg kansen, want Mission Viking is nog niet gedaan. Dus we zien jullie terug in de volgende challenge. Jammer genoeg zonder deze outfit. Dit was Mission Viking. Tot de volgende. Farba. Ben je helemaal mee met Mission Viking? Gooi dan ook je tv-decoder weg en kies voor ongelimiteerd internet van Mobile Vikings. Dit is The Stranger Things Makeover. Ik zie wel breken bed. Ja? Ja? Like, subscribe. En comment, like, subscribe. Say my name Heisenberg. Like, subscribe. Oh, nice. En comment, like, subscribe. Kun je dat als ook een ook invoeren? Comment. Oh.